Hallo, ik ben Daan van de Uittesters, vandaag zijn we in Circus Hoes en uh, volg ons mee op ons avontuur. Wij waren de uittesters en Woes is super cool. Salut! Yay!